iedereen, welkom weer bij een nieuwe weekvlog Laatst hadden we een hele leuke fashion challenge online gezet Mocht je die gemist hebben, ik zal hem even in het i'sje zetten En er was een video die draaide om de nieuwe geuren van Ted Baker En ik wil jullie ook nog even laten weten dat Ted Baker ook nog drie nieuwe geuren speciaal voor mannen heeft uitgebracht En dat zijn de tonics Dit zijn de drie geuren en ik vind dat de verpakking er echt super gaaf uitziet Het is een soort van nepleerachtig hoesje wat er omheen zit En deze geuren heb je in zilver, goud en kopper En dat zijn ook gelijk de namen die hiermee te maken hebben. Op de verpakking zie je namelijk de elementnamen staan. Die staan hierop afgedrukt. En CU staat voor kopper, AU staat voor goud en AG staat voor zilver. En omdat ze zo ontzettend cool uitzien, denk ik ook dat het een heel erg leuk cadeau is voor je vriend, gewoon een vriend, voor je broer, je vader of iets dergelijks. Bijvoorbeeld deze koperen variant, dat is mijn favoriet en ook omdat ik denk dat mijn vriend deze het allerlekkerst vindt. Hij is wat frisser. En ik uh, denk echt dat dit helemaal zo'n smaak is. Deze gouden variant die is daarentegen wat kruidiger. Die is ook wel heel erg lekker en net wat warmer. En de zilveren vind ik een beetje tussen de gouden en de koperen in zitten. Hij is zeg maar kruidig, maar net ietsje lichter als de gouden geur. Dus mocht je nog op zoek zijn naar nieuwe geur voor je broer, je vriend, een vriend, je vader, wie dan ook. De geurtjes zijn momenteel al te koop bij Douglas. Ik zal eventjes een linkje in de beschrijving zetten. Als je daarop klikt, dan ga je direct naar de webshop en kan je de geurtjes eventjes checken. Dus dat wilde ik jullie heel graag nog eventjes laten weten. Zo, het is inmiddels alweer wat later en ik ben even mijn spulletjes aan het inpakken. Ik heb hem eventjes omgekleed in een langer jumpsuitje. Even langere benen maar toch een beetje open aan de bovenkant. Het weer is vandaag in één keer wat bewolkt weer en het is ook niet zo heel erg warm. Dus ik denk dat dit wel heel erg lekker is. Maar misschien dat ik zelfs nog even een jasje moet aandoen omdat ik zo meteen op de fiets spring. Want ik ga naar Tara toe. En dan ga ik daar nog eventjes lekker werken. Ik heb trouwens ook nog een riem die ik hier omheen ga doen. Dus ik zal zo eventjes mijn hele outfit laten zien. Ja, dus ik ga even mijn tas verder inpakken. En uh, dan ga ik zo meteen de deur uit. Dus dit is de look voor vandaag. Dit is een jumpsuitje van Berska. Het is een heel simpel modelletje. Dus zit helaas geen zakken in. Ik heb deze riem eromheen gedaan. Deze vind ik echt super leuk. Maar ik kan hem niet zo vaak aan. Omdat deze bukkels zijn net iets te groot. Waardoor die heel vaak niet door die uh, lusjes passen bij broeken. Dus uh, ja, bij zulke dingen kan het dan wel gewoon eromheen. En dat geeft het net ietsje extra. Dus deze riem is van Stradivarius. En daaronder heb ik sandaaltjes met stuts. Zoals je misschien kan zien. En die zijn echt heel oud. Ik weet niet eens hoe oud. Misschien wel 7 jaar of zo. En ik weet eerlijk gezegd niet meer waar ik ze vandaan heb. Maar ik heb ze nog steeds. En mijn voeten lijken echt onwijs bruin trouwens. Dus lekker simpel en flowy. En ik denk dat ik hier even een uh, groene park overheen draag. Omdat het dus best wel bewolkt is. Kijk, het zonnetje schijnt soort van ergens, maar in principe is het verder helemaal bewolkt. Een beetje wat grauwer dan de afgelopen dagen. En ongeveer zo'n 25 graden. Maar het voelt best wel fris aan. Maar goed, ik klaag verder niet. Want uh, vanaf morgen wordt het weer echt super warm. Als in echt 29, tot 30 graden met zon. Dus dat is echt weer zweten geblazen. We weten vast wel hoe het is. Ik denk dat heel veel mensen op dit moment aan het struggelen zijn. Laat me eventjes weten. Wat vind jij van deze zomer? Is het tot nu toe te warm voor je? Vind je het top? Of... Ik maak nog eventjes een derde optie in de pol. Moet ik nog eventjes bedenken. Maar ga even naar het polletje. En uh, laat me eventjes weten wat jij dus van deze zomer tot nu toe vindt. Zo, ik heb mijn tas klaar staan. Hier zit mijn laptop in. En mijn notitieboekje. Ik neem ook nog dit mee. Oh, dit tasje trouwens. Die heb ik laatst op Aliexpress besteld. Ik had er al eentje in het berge. En ik dacht, nou, vind ik een zwarte ook wel heel erg leuk. Dat zijn wel die hele super simpele, makkelijke tasjes. En ze nemen niet zoveel plek in, maar er kan echt heel veel in. Maar ik denk dat het een beetje door het weer komt. Ik heb niet zo heel veel zin om te eten. In ieder geval vanochtend niet. Maar nu heb ik inmiddels best wel honger. Maar ik wil niet nog langer thuis blijven. En alvast naar Tara. Dus ik neem mijn uh, eten even mee naar taar. Want ik weet niet zeker of zij wat heeft. Dus dat is een brintaartje en een melk. Dus dat leg ik gewoon in de koelkast bij haar. Maar dan heb ik in ieder geval wat te eten straks. Want mijn maag is inmiddels aan het knorren. Zo, so, we hebben heel eventjes wat mailtjes gedaan. En het is nu tijd om te lunchen. Dus we gaan eventjes naar een nieuw plek hier in Utrecht. Waar we heel erg benieuwd naar zijn. Nou, we zitten nu bij Op Zuid. En dit is eigenlijk een stukje Utrecht waar we... Niet echt komen, maar als je goed kijkt dan zie je daar de Max-flat, dat ken je misschien wel, en daar Hotel van de Valk. Oh, zo en we wisten helemaal niet dat hier water zat en zo, Ik ken er maar zo uh... water. oh ja? Ja, is zit daar. Het is wel een uh, gezellig chill plekje in de zon en ik had van een vriendin van mij gehoord dat dit wel leuk was, dus ik was wel heel erg benieuwd. En ze hebben hier ook heel veel soorten biertjes. Larissa heeft net al uh, iets besteld om te proeven. een en... proefglaasje, dat vond ik ook wel echt heel erg gaaf. Dit is een uh, biertje met watermeloen en komkommer. En je proeft vooral de komkommer een beetje, ja het is wel redelijk zuur. Ja het is wel een beetje zuurig, ja. Het is maar niet wel, helemaal mijn bijzonder. smaak, maar het is wel uh, heel bijzonder en hier heb je dus heel veel andere soorten nog. En we wilden eigenlijk lunchen, maar we hebben de lunch net gemist. Dus we dus hebben snacks. We hebben allemaal bollens, uh, besteld, dus dat is ook lekker. Dit hebben we besteld, dit is brood met dip en dit zijn chicken wings. Oh fuck, dat ding was echt. Dat zei het net oh my God. En uh, chicken wings. <laughs> Nou naast op Zuid zit een kringloopwinkel. Dus we dachten we gaan heel eventjes binnenkijken en een beetje snuffelen. Nou het blijkt echt super groot te zijn. We zitten nu hier op een afdeling met allemaal meubels. En we zagen net ook al Ronald... Is het Ronald? De clown van McDonald's zitten? Ronald McDonald's. Oh ja, Ronald McDonald's. Dus even kijken wat ze allemaal hebben. Kijk eens wie we hier hebben trouwens. Het is Silly. Silly heeft... De laatste tijd niet zoveel eetlust meer. En drinkt ook niet zoveel meer. En hij is ook al best wel oud. Dus uh, zoals je ziet is hij vrij rustig op dit moment. Want hij is al een beetje oud. Maar ik hoop dat... Uh... Alles een beetje goed gaat de komende tijd, maar als ik heel eerlijk ben, gaat het niet zo heel erg goed met Sil. Maar goed, hij heeft nu wel in ieder geval iets gegeten en uh, ik let goed op hem. Niet Sil. Wat wij nu gaan doen is, we gaan even richting de stad, want we hebben met Serena afgesproken om een hapje te eten. We zijn aangekomen bij de Bar en we zitten met z'n allen aan tafel. Mijn vriend zit daarachter, undercover. Tara met Marcy en Serena. Ja, hallo Marcel. Dat eens de verkeerde kant op, hè? Hallo! Oh, we zijn weer aan het spijlen. We het twijlen, hè? Oh ja. En Serena gaat lekker eindelijk weer aan de oesters. Eindelijk weer. Ik heb één keer oesters gehad sinds ik ben bevallen. Dus het is een tweede keer, dus ik ga er echt van genieten. Wijntje erbij. Prost! Ik de melk, dus het kan. <laughs> Daar heb zin in. Ik heb gekozen voor de kibbeling. Het ziet er zo lekker uit. Mm. En hier hebben we oesters en dit zijn de kokkies. en in kruidenboter. En Marci is lekker in slaap gevallen. Tot rusten. Doei. En een zoomsje met spinazie. Eet smakelijk. Wij hebben besteld, dat is een soort van inktvis volgens Serena heel lekker mals en het zit volgens, het zit op aardappel volgens mij. Oh, ik dacht wel, waar ligt het op? Het lijkt echt een beetje op kip. Ja, ja. kip. Nee. De smaak echt serieus. Hier hebben we crostinis met sardientjes, dus eet smakelijk. We hebben nog een toetje besteld. Dit is de cheesecake en dit is de chocolademousse. En Marshall, hij krijgt ook een toetje. Ja, ook nou, weer hetzelfde, hè? Ja. Nou, het zonnetje gaat onder en we gaan weer richting huis. Zo, so, ik ben weer thuis. Ik ben super glimmend, zie ik nu. Maar ik heb het echt meegewarmd door het fietsen gehad. Het is natuurlijk ook heel erg warm. Ik zit hier met zilf de bank en ik heb net even alles helemaal open gegooid. Want het is inmiddels afgekoeld buiten, dus dan kan het lekker doorwaaien. Dat is wel heel erg chill. Ik heb net heel eventjes mijn uh, post gehaald. En nou ja, ik kreeg twee blauwe belastingenbrieven. Daar werd ik niet zo blij van. Ik heb ook nog een, oh, um, even kijken, wat is dit? Een AliExpress telefoonhoesje binnengekregen. Dus ik wilde eventjes een nieuw hoesje voor mijn telefoon. En een boek. Ik heb namelijk, uh, was het gisteren? Precies als eergisteren heb ik eventjes spontaan een boek besteld. Omdat ik gewoon ineens zoiets had van. Ik wil vaker boeken lezen. Ik lees eigenlijk nooit meer iets. Ik lees niet per se super veel of zo. Ik heb het nooit echt gelezen. Maar ik wil even weer een hobbytje hebben of uh, iets doen. Waarbij ik niet op mijn telefoon zit. Dus ik dacht, ik wil dan eigenlijk gewoon weer een keer een goed boek lezen. En ik was al begonnen aan het boek The Quarter Life Crisis. Die ik echt wel heel erg leuk vind. En ik heb nu deze besteld. Want ik had hem laatst zien liggen op het vliegveld. En uh, toen wilde ik hem ook kopen, maar toen heb ik hem uiteindelijk niet gekocht. En dat is dit boek, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ja, het leek mij gewoon een heel interessant boek. Want ik was gewoon heel erg benieuwd wat erin in stond. Hij is ook best wel dik. En uh, het is ook nog eens een bestseller. En volgens mij leest hij wel heel erg lekker weg. Ik heb net alvast even wat pagina's ervan gelezen. En hij is in het Engels. Je kan hem ook in het Nederlands bestellen. Maar ik vond Engels wel chill. Dus ik ben heel erg benieuwd naar wat dit, oh, wat dit boek te zeggen heeft. Als je hem al gelezen hebt, alsjeblieft niet spoilen. Nou, gaan we gaan spoilen. Het is niet alsof er een verhaallijn in zit, Het is gewoon... ja, nou, wat is het voor boek? Het is zeg maar een boek die je wat leert en die je ander inzicht geeft. Dus... Ja, lijkt me wel heel erg leuk. Dus daar ga ik aan beginnen. Ik ga me dus heel even douchen. En daarna duik ik gewoon lekker mijn, boek in, mijn bed in met mijn boek. En dan zie ik jullie morgen weer. Een hele goed morgen. Het is vandaag woensdag. En Larissa en ik hebben afgesproken om straks al naar Amsterdam te gaan. Het is dus op dit moment. Kort over negen en uh, we willen redelijk vroeg naar Amsterdam omdat we eventjes naar de Primark willen gaan. Daar willen we heel eventjes uh, kleine shoppings doen. Ik zal nog heel eventjes laten zien wat ik heb aangetrokken. Mijn haar is nog steeds nat, maar ik heb geen zin om het te, te feunen. Ik heb een t-shirt jurkje van Monkey aan. Deze is echt al super oud. Ik denk al, ja, hoe oud zou die zijn? Misschien wel acht jaar oud of zo. Want hij is echt van vroeger. Ik vond hem weer in een oude doos. En fila's. Uh, dus dat is wel een heel simpel, lekker, comfortabel outfitje. Ik dacht, dat is wel een perfecte outfit om in te shoppen. Dan ga ik nu heel eventjes het huis afsluiten. Alle waterbakjes checken voor sale. En uh, dan ga ik straks van huis. Hey Silly, goedemorgen. Wat is dit voor een schattig mouwtje? Hey, I love you. Zo, we zijn inmiddels aangekomen in de Primark en uh, ik moet zeggen, de collectie ziet er echt super goed uit. Larissa en ik waren al een tijdje niet geweest en we zien alleen maar leuke dingen. Dus ik heb hier al een vol pashokje en overkant de Larissa, dus we gaan even wat dingen passen. En uh, we zijn hier eventjes aan het shoppen omdat we een samenwerking hebben op Instagram met Primark. Dus we gaan leuke outfitjes samenstellen en ik hoop dat het gaat lukken vandaag. Ik kom er net achter dat ik maar één top heb meegenomen, Dus is niet zo handig en dat is deze. Ik vind hem wel grappig eigenlijk. Maar ook wel een beetje dunne. Hij schijnt een beetje door. En ik heb hier een broek aan die ik ook wel mooi vind. Nou, op zich wel cool. Deze broek vind ik helemaal niks. Tenminste, hij is niet lelijk. Maar ik vind het niet echt bij me passen. Marissa zit hier aan de overkant. Oh, hij staat bij jou veel beter. Kijk, moet je dit zien en dan dat? Of is het gewoon precies hetzelfde? Hmm. Ja. Dan moet je kijken hoe kort hij is bij jou. Ja. Ja, het is wel lang, ja. Maar ik heb ook een groot. Of welke maat heb ik? Ik heb een 40 gepakt. Oh ja, dat is een afgetekende. Oh, misschien, ja. Zo, we zijn echt al goed bezig. Ik heb echt super veel items in mijn mandje zitten: hele fijne wijde broeken ook. Wat ik nog wel een keer later laat zien. En daar is het ook goed geslaagd. Ja, echt veel leuke dingen. We willen nu heel veel kijken of we iets voor Marshall kunnen vinden: iets leuks van kleding of zo. Ja, en ik weet ook niet of dat, uh, of dat bij hem past. Gender neutral. Dat is waar, dat is waar. Um, ja, ja, We gaan even op zoek. Zo, ik heb al afgerekend. Dus dit zijn al mijn goodies. En dit hebben we nog voor Marshall gekocht. Het is een heel leuk, schattig petje. En zo'n soort stijl petje draagt George ook wel eens. Dus dat vond we heel erg leuk. En hij is grijs met van die leuke walvisjes erop. En hij lijkt groot, vond ik. Maar hij is voor drie tot zes maanden. Dus dat zou perfect zijn. Want hij is uh, van het weekend drie maanden. En daar is daar Die is ook eindelijk klaar. Zoals we vaak zeggen: shoppen maakt hongerig. Dus Tara en ik zijn even lekker gaan lunchen. En we zitten bij een lunchje En we hebben allebei een hamburger besteld. Jan. daar heeft er eentje met extra kaas. Ik heb er eentje zonder kaas. En zonder uien. En, uh, zonder inderdaad. Dus jam, jam, jam. Eet smakelijk. Goedemorgen iedereen. Ik wilde vandaag zeggen uh, welkom op deze woensdag. Maar mijn vriend vertelde me net dat het vandaag donderdag is. En dat is zo eens. En uh, mijn telefoon zegt ook dat het vandaag donderdag is. Maar ik kon het echt bijna niet geloven. Vandaag alweer donderdag. Het is ochtend. Uh, ik heb inmiddels al mijn haar gewassen, Want ik had er laatst echt te veel van dat stugmakende poeder in gezien. Dus het zat echt niet. En ik ben momenteel eventjes aan het ontbijten. En... En ik had jullie laatst laten zien dat ik uh, mijn brenta had meegenomen naar Taren. En die heb ik daar nog liggen. Dus dat betekent dat ik geen ander ontbijtje heb. Dus ik heb even wat anders gemaakt. Dus mijn ontbijtje voor vandaag is witte rijst met wat roerei. En ik heb hier nog een koffietje. En ik ga eventjes uh, Netflix opzetten. En ik ben momenteel... Bezig weer in zoets. En ik ben er voorbij gegaan. Oh, hier. Dus daar ga ik nu even naar verder kijken en mijn ontbijtje opeten. Nou, we zijn op dit moment in de stad foto's aan het schieten uh, voor die samenwerking met Primark waar we het gisteren al over hadden. En uh, dit is niet een outfit trouwens die op de foto gaat. Ik heb namelijk nog een hele leuke trui, maar die is heel erg warm om nu al aan te trekken. Dus die heb ik nu nog niet aan. En uh, ja, we zijn eigenlijk al bijna klaar, we moeten nog ieder uh, één look ja. op de foto zetten. En uh, het gaat wel goed vandaag, dus dat ben ik, uh, daar ben ik wel blij om. En ik denk als we klaar zijn daarmee, dat we misschien even een hapje moeten eten. Want ik heb alleen nog maar ontbeten ja, ik begin trek te, ja. te krijgen. ja. We staan op dit moment bij het Bartolomeus Gasthuis en hier hebben ze allemaal van die mooie rode bloemtjes. Dat vinden we altijd heel erg leuk voor de foto. En Larissa's outfit is ook helemaal rood. Dus we vonden dat wel heel erg leuk voor op de foto, want dat matcht dat een beetje. Het zijn echt super leuk geworden. Dus ik ben er echt heel blij mee. Nou, we zijn even aan het lunchen bij Elise. En hier heb je de hele dag door. Uh, ja, Je kan alles bestellen. Dus ook nog ontbijt rond deze tijd. Uh, dat heb ik niet gedaan. maar is er wel. Maar ik heb een salade met koesvoet. Kanaten op een beetje. Larissa heeft bananenbrood. En ook nog yoghurt. Kijk dan hoe mooi dit eruit ziet jongens. Vers fruit, yoghurt, canola En dat ziet er ook echt super goed uit. Echt lekker heet. Enjoy. Het ziet er trouwens ook wel een heel gezellig terras. Mensen zitten hier lekker buiten. Het is best wel druk ook. En dit is de, de Mariaplaats hierachter. En dan zitten wij hier lekker overdekt. En dan kan je ook nog binnen zitten. Zo, we zijn na het lunchje weer even teruggekomen naar dit plekje. Waar we eerder ook al foto's hebben gemaakt. En we hebben mijn laatste lookje gefotografeerd. Zijn ook heel erg leuk geworden. Dus de echte resultaten gaan jullie natuurlijk op onze Instagram account zien. Dat is het Taraverbond voor Tara. En het dus... Stay tuned. Zo, so, ik ben weer thuis. <laughs> ik ben um, uh, eindelijk even uitgezwegen. Want het is echt super warm, steeds als ik fiets. En ik heb hier een hele mooie ventilator aan staan. Deze is het nieuw. Deze heb ik cadeau gekregen van mijn ouders. Alvast voor mijn verjaardag. Ik ben pas in september jaar. Maar ik kon hem nu al heel erg goed gebruiken. En ze bood zelf aan van misschien wil je hem nu al hebben. En mijn ouders hebben hem zelf ook. Maar dit is een Fornado. En dit is dan een speciale ventilator. Een van de beste. Die niet alleen maar, uh, wat is het, lucht in de kamer brengt. Maar echt alles beweegt. Ik zal het even wat beter laten zien. Dit staat bijvoorbeeld op de doos. En het idee is dus dat die... Um, ventilator echt alle lucht in beweging brengt en alles op dezelfde temperatuur maakt waardoor het veel chiller is om erin te zitten in een kamer gisteren heb ik eigenlijk echt wel heel goed geslapen en uh, hij verkoelt dus niet maar hij verplaatst wel de ruimte dus ik had nog wel gewoon um, een raampje open voor koele lucht maar dan dan brengt deze ventilator dingen als het goed is alles uh, die koude lucht overal op temperatuur. Dus ik heb een chille nacht gehad. Larissa bijvoorbeeld niet. Ik weet niet of het aan die dinges ligt of gewoon aan mezelf. Maar goed, ik ben er wel heel erg blij mee en ik um, vind het wel heel erg chill. En hij staat nu op de zachte stand, maar ik kan ook echt Hard. Ik ben wel heel erg benieuwd wat jullie doen om af te koelen. Ik weet niet of jullie het ook heel erg warm hebben in haar huis. Of dat jullie een airconditioning hebben of iets dergelijks. Verder heb ik Sil eventjes wat eten gegeven net. Hij zit nu lekker te hangen hier. Ja, een van de beste vrienden van mijn vriend, Die kwam net ook langs. Ik ken Sil ook nog van vroeger. En hij schrok eigenlijk ook wel een beetje van hoe Sil er nu uitziet. Want Sil is gewoon heel mager. En heel slapjes geworden. Um, ja. Dus ik vind het wel een soort van extra bevestiging weer. Wat ik gewoon niet leuk vind. Maar... Ja, wat ik ook al zei in het begin van de vlog. Ik denk dat we binnenkort afscheid moeten gaan nemen van sale. En uh, ik kijk niet uit naar die dag. Maar probeer wel zijn laatste dagen zo leuk mogelijk te maken. Zal ik jullie nog eens een grap vertellen. Het is eigenlijk geen grap. Het is helemaal niet leuk zelfs. Ik heb een trage piercing laten zetten, toch? En dat heb ik volgens mij nu inmiddels een jaar geleden gedaan. Als je die vlog nog niet hebt gezien, zal ik er waarschijnlijk ietsje zetten tenzij ik het vergeet. Maar... Oké, okay, hier is het verhaal. De spiercing. Hij deed voor mij veel meer pijn dan de helix. Hij was echt terror. Hij, heeft, hij is echt zo vaak ontstoken, maar echt met bulten. Ik heb me echt zorgen gemaakt. Echt, echt bulten, echt nasty. In ieder geval, hij is nu wel rustig. Ik heb er een ringetje in zitten. Hij is oké, okay, behalve dat hij gewoon aan het zakken is. Ik heb hem echt ter hoogte van uh, deze laten zetten. En dan zou hij dus daar moeten zitten, maar hij zit daaronder. Dus ik heb het idee dat hij eruit aan het groeien is. En dat zou betekenen dat ik een jaar lang heb gestruggled voor niets. Dus ik hoop echt dat hij eigenlijk gewoon hier blijft hangen. En ik weet niet of het normaal is dat hij zakt. Maar mijn lichaam wil hem eruit werken. En ik hoop eigenlijk dat het, dat het niet lukt en dat hij gewoon hier blijft. Oh, Dat zou ik echt super jammer vinden, want ik vind het wel heel leuk staan. Maar ik heb het eigenlijk ook nog nooit eerder gehoord. Kan een piercing eruit groeien als hij in je kraakbeen zit? Of niet? Ik hoop het niet. Hallo allemaal, het is vandaag vrijdag. En het is een hele mooie dag. Het is een hele warme dag vandaag. Ik heb net de hele tijd aan de blog gewerkt. En alvast aan de video. Deze video trouwens. Die heb ik alvast een beetje geëdit. Nou, ik, ik ben wel toe om even de deur uit te gaan. Voor wat verkoeling. Dus een vriendje van mij die komt straks langs. En um, we gaan heel even kijken waar we heen kunnen gaan. Zodat we heel even ergens in de schuil kunnen zitten. Misschien eventueel nog ergens in kunnen duiken. Dat zou wel heel erg lekker zijn. Maar goed, ik ga nu heel even mijn tas inpakken. En... En dan gaan we zo op stap. Ik heb trouwens ook nog wat mooie kledingstukken van de Chiquelle ontvangen. En ik wil heel eventjes uh, deze met jullie uitpakken en aanpassen voor de eerste keer. Ik ben erg benieuwd. Er zijn best wel veel leuke dingen. En ik hoop echt dat alles past. Dit is bijvoorbeeld een jumpsuitje en een lange rok. Er zitten wat items bij waarvan ik um, ja, eventjes een sprong heb gewaagd om het gewoon te proberen. Zoals een wat langere rok. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dat staat. Zo, ik heb het eerste aangetrokken. Dit t-shirtje vind ik wel echt heel erg leuk. Het is een cropped t-shirtje. Die heeft dan een beetje van die geribbelde onderkant. Bij de mouwtjes en aan de voor- en achterkant. En ja, er kan eigenlijk niets mis mee gaan. Het is een ribstofje. Die zit heel erg mooi. En dan de rok. Dit vond ik een klein beetje in risico. Omdat het een lengte is die ik niet gewend ben. Het is wat langer. Dus het maakt ook wel meteen wat ouder. En er zit hier wel een klein beetje een split in. Dat vind ik wel heel erg belangrijk. Maar voor de rest is het best wel lang. Ik weet nog niet 100% zeker of ik dit... Uh, helemaal mijn stijl vindt. Maar voor de rest zit hij wel heel erg lekker. Hij heeft zakken. En dat vind ik altijd wel heel erg belangrijk. Dus laat even weten wat vinden jullie ervan. Vinden jullie deze lengte mooi? Of hebben jullie hem toch liever korter of juist langer? Ik ben heel erg benieuwd. Dan heb ik hier weer een hele witte outfit. En deze top vind ik echt super mooi. Ik heb deze al in het zwart eigenlijk. Dus in het wit vind ik hem ook gewoon heel erg mooi. En hij is gewoon super chill. Heel simpel met één zo'n dun bandje. Die past echt overal bij. De broek is eigenlijk iets te groot. Ik heb ik heb een maat L en ik had eigenlijk een emmetje nodig. En hij is zeg maar heel erg wijd. En dan met zo'n knoop hier zakken van denim. Ik vind hem eigenlijk wel heel erg cool en heel erg relaxed. Maar ik denk dat je toch wel echt ziet dat hij te groot is. Ik denk dat de maatje kleiner wel wat toffer was geweest. Want hierdoor is dit gewoon wel echt heel erg veel stof. Maar voor de rest vind ik het wel heel erg leuk dit soort losse broeken. En vooral dat de onderkant dan een beetje gerafeld is. Om dat bijvoorbeeld met een hele chunky sneaker te dragen of zo. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat jullie van dit soort model broeken vinden. Wat Meestal um, dragen wij mom of straight, maar dit is dan weer wat heel anders. Eigenlijk gewoon helemaal wijd. En dan als laatste deze jumpsuit. Ik moet zeggen, ik ben heel erg dol op de kleur rood. Rood, dat staat me eigenlijk bijna altijd wel goed. Maar ik moet heel eerlijk toegeven dat ik niet zeker weet of dit model jumpsuit goed staat. Het is zeg maar een wat langer model. Of tenminste, het is een lang model. Maar tot de enkel. En ehm... Um... Dit middenstuk, hier twijfel ik een beetje of het heel erg lang lijkt. En of het zeg maar wel een beetje leuk eruit ziet. Maar de print verder vind ik heel erg mooi. De stof is wel lekker zacht. Hij heeft helaas geen zakjes. Wat vinden jullie hiervan? Ik twijfel een beetje of ik het wel leuk vind staan. De kleur is in ieder geval wel top. Ik zit eventjes met vriendinnen aan het meer. En um, een vriendin van mij zit op de camping hier in de buurt. En wij kwamen even langs voor de gezelligheid. Zo, so, ik ben inmiddels weer thuis. We zijn dus net eventjes wezen zwemmen. Ik ben meerdere keren het water in geweest. Shirt een beetje nat, ik moet straks echt eventjes gaan douchen. Ik heb niet zoveel gefilmd daar omdat ik dacht mijn is het allemaal in bikini en het uh, hele strand lag ook echt vol met mensen. Dus ik heb wel een klein stukje gefilmd van de zon maar eigenlijk wilde ik eigenlijk liever even alle mensen in bikini met rust laten. Ik vind het, ja ik denk dat het wel iets prettiger is voor iedereen. Het was in ieder geval echt super gezellig en um, nu is het tijd om dus even te gaan douchen en straks te eten. En dan heb ik vanavond nog een verjaardag. Zo, so. Ik ben gedoucht. Ik heb me omgekleed. En dit heb ik aan trouwens. Dit is een shirtje van Comcat Fashion. Een rok van Primark. En ik doe straks fans aan. Hopelijk vonden jullie de weekvlog weer leuk. Zo so, ja, geef me een duimpje omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. En dan zie ik jullie heel graag weer in de volgende video. Doei!